Ik ben 14 jaar oud, ik doe ongeveer nu 5 jaar, ongeveer 6 jaar doe ik aan het zwemmen. Uh, mijn beste afstanden zijn onder andere 100 uur slag, 2 vlinder en ook nog een paar afstanden op de posjeport. Wat er nou precies zo leuk aan zwemmen is, is dat ja, als je zwemt dan kan je eigenlijk gewoon heel je gedachten kwijt en het is gewoon heel mooi om gewoon te racen en soms op de honderdste van elkaar te winnen of te verliezen en dat is gewoon heel mooi. Ik vind Ranomi uh, Joe een heel goed voorbeeld voor mij ze kan echt gewoon heel slaag. ze kan borstel, ze kan flinterslag en ze zendt ook gewoon heel mooi en het is ook gewoon heel aardig. Ik train nu ongeveer acht keer per week. Soms is het zwaar, maar je kan tussen de middag kan je ook gewoon uitrusten en je zit dan misschien soms wel op school, maar ja, dan rust je ook gewoon uit. Mijn school houdt er heel goed rekening mee. Ze mogen bijvoorbeeld zeggen dat als ik op een groot weekend aan wedstrijd heb gehad, dat ik toetsen mag verplaatsen of andere keren mag maken of huiswerk wordt opgeschoven. En ja, zo wordt er gewoon heel goed rekening mee gehouden en daar ben ik blij mee. Als vriendinnen tegen je zeggen van ja, ga je mee stap of ga je mee afspreken, ja, dan is het eigenlijk van nee, sorry, ik moet trainen. Maar ja, soms dan is het natuurlijk jammer dat je met vriendinnen mee kan, maar je gaat er wel voor trainen en je weet waar je het voor doet. Ik hoop gewoon heel ver te komen en onder andere gewoon op de Olympische Spelen en het is gewoon al heel mooi om de eerste stap nu te hebben om naar de EHF te gaan in Hongarije. Ja,